Je hoort het steeds vaker, de cloud. We werken in de cloud, onze gegevens zijn in de cloud, maar wat is de cloud nou precies en wat kunnen we ermee? Laten we beginnen met een voorbeeld, een foto. Vroeger sloegen we onze foto's waarschijnlijk op op diskettes, USB sticks of op onze eigen computer. Nu is de kans groter dat je deze foto's bekijkt op een site zoals Facebook of Pinterest. Als dat het geval is, dan staat je foto vaak niet fysiek op je computer of telefoon. Voor video's geldt hetzelfde. Als je een video op internet kijkt, bijvoorbeeld via YouTube of Netflix, dan staat deze niet op je computer. De gegevens die je via internet bekijkt, of er nou foto's, video's of zelfs documenten zijn, die staan dus ergens anders. En dat ergens anders noemen we de cloud. Maar wat is de cloud nou precies? De cloud is in ieder geval geen grote harde schijf waar alle gegevens ter wereld worden opgeslagen. Alle bedrijven die clouddiensten leveren, zoals Google, Microsoft, Facebook, Apple of Netflix hebben datacenters verspreid over de hele wereld en dit is waar je foto's, video's en documenten zijn opgeslagen. Dit heeft natuurlijk veel voordelen. Als je foto's, video's en documenten in de cloud staan, betekent dat dat je deze vanaf ieder apparaat met een internetverbinding kunt openen. Daarnaast is het zo dat je de gegevens die je hebt opgeslagen in de cloud niet kwijtraakt als je computer of telefoon stuk gaan. Maar wat zijn dan de mogelijke nadelen? Er wordt vaak gedacht, als ik iets in de cloud zet, dan kan iedereen erbij. En soms is dat ook zo. Zet je bijvoorbeeld een foto op Twitter, dan is deze waarschijnlijk openbaar. In veel gevallen bepaal je echter zelf wie wat te zien krijgt. Tijdens deze cursus zullen we met name hierbij stilstaan en leer je hoe jij bepaalt wie wat te zien krijgt. Als het goed is, heb je nu een redelijk beeld van wat de cloud ongeveer is. In de volgende video's zullen we dit verder concretiseren wat dit voor jou en vooral voor jouw leerlingen betekent.